Hey Mirjam vlogt welkijkers. ik ben Mirjam en ik vind het leuk dat jij weer kijkt naar een nieuwe video in de vorige video vroeg ik wat jullie van mijn nieuwe bril vonden uh, ik heb er nog eentje maar uh, over het algemeen vond iedereen deze het leukste ik vind deze ook zelf het fijnste dragen maar ik vind hem ook wel heel erg leuk maar die andere vind ik ook heel erg leuk die draagt alleen minder fijn dus je zal mij ook het meest met deze bril op zien en er werd ook gevraagd hoe ik het had in Keulen. Dat was afgelopen weekend. Nou, dat gaan jullie nu zien in deze video. Ik heb niet alles in één video gezet, want dan werd hij een beetje te lang. Dus volgende week zien jullie nog een klein stukje. Dan gaan wij uh, in een kabelbaan. Nu genieten van deze video, zeg ik. Veel plezier. Life is a winding road No telling where it goes Driving through days and nights Won't stop for traffic lights And I, I really wanna know, really wanna know If I, I'll ever figure out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 Goedemorgen, <laughs> dit is mijn uitzicht. Het zonnetje schijnt. Oh, ik heb net echt mijn ogen open. Super mooi. Oh ja, mooi. Maar het is wel leuk. en dit zie ik als ik het hotel uitloop een pizzeria altijd goed net lekker ontbeten maar we moeten om uh, kwart over tien verzamelen om te gaan fietsen we zijn nu onderweg naar de fiets een lekker stukje fietsen ik heb gelukkig een elektrische fiets en ik ga de gopro erop zetten You like Yeah, yeah.